Wie is eigenlijk de baas op het internet? Is dat Google, de overheid, of ben jij dat? Ik kom erachter in de serie De Baas op het internet. Missie 3. Berichten versleutelen en ontcijferen. De Baas op internet is ontwikkeld door Waag, Bitter Freedom en Netwerkdemocratie. Ga naar debaasopinternet.nl als je meer informatie wil. In de vorige missie heb je ontdekt hoe internet in elkaar zit. Je hebt de reis van verschillende berichten over internet nagebouwd. Je zag dat jouw bericht via verschillende datacenters, kabels en servers gaat. En soms wordt het daar ook opgeslagen of zelfs gelezen. Maar wat doe je als je wil dat jouw bericht alleen gelezen wordt door degene voor wie het bestemd is? Dat kan met geheimtaal bijvoorbeeld. En op internet heet dat encryptie. In deze missie gaan we berichten versleutelen en ontcijferen met verschillende geheimtalen. Wat heb je daarvoor nodig? Je hebt nodig een print van de werkbladen die horen bij module 3, geheim taal. Hieronder vind je een linkje naar het pdf bestand. Skillsdojo werkbladen met geheime code. Ook naartoe een linkje hieronder. Een splitpen. Heb je die niet? Geen probleem, zonder zou het ook moeten lukken. En een pen of potlood. Geheimtaal, ook wel cryptografie, is altijd belangrijk geweest, zelfs al lang voordat er computers waren. Door geheimtaal konden de Egyptische farao's de nieuwste roddels aan elkaar doorgeven. Maar wat is encryptie precies en hoe werkt het? Encryptie is het versleutelen van gegevens op basis van bepaalde afspraken of algoritmes. De verzender versleutelt het bericht volgens een algoritme en verstuurt het naar de ontvanger. Iedereen die onderweg het bericht ziet kan het niet lezen, het is versleuteld. De ontvanger kan, omdat hij of zij weet welk algoritme de verzender gebruikt heeft, en dus de sleutel heeft, het bericht ontcijferen en lezen. Dit proces wordt ook wel decryptie genoemd. Wat precies de sleutel vormt, verschilt per algoritme. We gaan er zo dadelijk een aantal bekijken. Encryptie zorgt er dus voor dat gegevens veilig uitgewisseld kunnen worden tussen twee personen via een onveilig communicatiekanaal. Dat wil zeggen een communicatiekanaal waar ook anderen toegang toe kunnen hebben, zoals het internet. Versleuteling zorgt ervoor dat alleen de verzender en de ontvanger het bericht kunnen lezen. We oefenen met drie verschillende geheimtalen om berichten te versleutelen en te ontcijferen. Dan kun jij straks geheime berichtjes naar je vriendjes en vriendinnetjes sturen die je ouders, juf of meester niet kunnen ontcijferen. De eerste geheimtaal waar we naar kijken is de Caesar-schijf. Pak de laatste pagina, nummer 8, van de werkbladen er maar bij. De Caesar-schijf. Knip beide schijven uit. En bevestig ze met behulp van de splitpen aan elkaar. De kleine schijf komt bovenop. Nu jij. Terwijl je dit doet kun je deze video even op pauze zetten. De Caesar-schijf is vernoemd naar Julius Caesar, een Romeinse keizer die het gebruikte om geheime berichten te sturen naar zijn soldaten. Deze geheimtaal werkt als volgt. Je spreekt samen de sleutel af en het werkt natuurlijk alleen als je allebei deze sleutel weet. Stel je voor, we spreken af dat de sleutel 9 is. Zet beide schijven gelijk, draai dan de kleine schijf 9 stappen naar links of de grote 9 stappen naar rechts. Zo wordt de A een R, de B een S en de C een T. Pak het je werkblad met de eerste geheime code. Draai jouw schijf 9 stappen en ontcijfer de eerste geheime boodschap. Zet deze video maar even op pauze terwijl je dit doet. Is het gelukt? Heb jij de geheime code kunnen ontcijferen? Heel goed! Aan het eind van deze video laat ik je alle juiste oplossingen zien. De tweede geheimtaal waar we naar kijken is het Rozenkruisers geheimschrift. Deze geheimtaal is bedacht door de Rozenkruisers. Een geheim genootschap van wijsgerigen die het gebruikt zou hebben om zijn geheimen mee te bewaren, ergens in de 16e eeuw. Pak nu een vel papier en teken twee tabellen, een tabel van 3x3 en een tabel van 2x2, in de vorm van een hekje en een keerteken, op deze manier. Ik plaats in elk vakje twee letters. Dit is de sleutel. Iedereen die het bericht wil kunnen lezen, heeft dus een kopie nodig van deze sleutel. Om een geheim bericht te schrijven, neem je de eerste letter van je bericht. Zoek deze letter op in de sleuteltabel, kijk naar de lijnen die er omheen staan en neem de vorm van de lijn over in je gecodeerde versie van het bericht. Als de letter die je schrijft de tweede letter is in het vakje, dan neem je de vorm over en voeg je er een punt aan toe. A is deze vorm. De B is dezelfde vorm met een punt erin. De S is deze vorm en de T dezelfde met een punt erin. Om het bericht te ontcijferen kijk ik naar de vorm van de lijn, precies andersom dus. Gebruik mijn sleutel en ontcijfer het tweede geheime bericht. Succes! Is het gelukt? Heb je ook deze code kunnen ontcijferen? Mooi! De derde geheimtaal, datumcodering. Voor dit geheimschrift kies je eerst een datum, deze datum is de sleutel. Bijvoorbeeld de verjaardag van Enzo Knol, 8 juni 1993. Schrijf die datum op in getallen, achter elkaar en zonder spatie. 080693. Wijs vervolgens de getallen toe aan de letters. Stel dat je het volgende bericht verstuurt aan een vriend. De nieuwe vlog van Enzo is leuk. Schrijf onder dit bericht het zescijferige getal, steeds opnieuw tot je bij het einde van de zin bent gekomen. Nu versleutelen we het bericht. Schrijf het alfabet op van links naar rechts. En verschuif elke letter van je bericht net zoveel plekken als het cijfer dat eronder staat. De letter D verschuift dus nul plekken. Het blijft een D. De E verschuift acht plekken, waardoor het een M wordt. En zo verder. In dit voorbeeld wordt het uiteindelijke bericht dan... Nu jij. Ontcijfer ook het derde bericht op je werkblad. De sleutel is de verjaardag van Enzo. Deze ook gelukt? Goed zo. Ik geef je zo de oplossing van de drie berichten. De drie encryptiemethodes die je zojuist hebt geleerd zijn maar een kleine greep uit de alle mogelijke manieren waarop je een bericht kunt versleutelen. Op de site debaasopinternet.nl vind je nog twee geheimtalen de genummerde versleuteling en de boekcodering. Als je zin hebt, kun je die ook nog uitproberen. Maar je kunt natuurlijk ook je eigen berichten gaan versleutelen. Nu de drie oplossingen. Wist je dat het internet in 1969 is geboren? Internet is bedacht door het Amerikaanse leger. Het internet weegt evenveel als een aardbei. En dat is het gewicht van de miljarden elektronen van data die in beweging zijn over het web. Heb je de berichten goed ontcijferd? Top, dan heb je ook je derde badge verdiend. In missie 1 en 2 ontdekte je dat je misschien niet alles met iedereen wilt delen op het internet, met al die computers, apparaten en mensen over de hele wereld waaruit het internet bestaat. Door berichten te versleutelen, zorg je ervoor dat gegevens veilig uitgewisseld kunnen worden tussen verschillende personen over internet. Maar, hoe weet je nu of dat wat je op internet verstuurt, encrypted oftewel beveiligd is? Dat kun je herkennen aan het slotje bovenin je browserbalk. Goed om op te letten. Die versleutelde berichten zijn niet alleen te ontcijferen, maar ook te hacken. Want niet alle vormen van encryptie zijn even sterk. In de volgende missie gaan we daarom met behulp van de encryptiemethodes die jij nu geleerd hebt, een escape room bouwen. Je gaat zelf versleutelde berichten maken die iemand anders dan moet proberen te hacken. Dat kan thuis of in de klas. Tot de volgende missie.